Nou, nou. Een hele goede morgen, lieve. YouTube-kijkers van de Stofjes Woensdag. Ja, ja ik wil uh, toch proberen om mijn uh, conditie natuurlijk een beetje op peil te houden. Ook met dat hele hitte weer. Ik dacht ik van, nou, dan ga ik uh, lekker op tijds, rond. Uh, half acht. En dan zal het meevallen qua temperatuur. Mm -hmm. Het is nu half negen. op mijn thermostaatje in de auto. 25 graden. Dus ik uh, moet eigenlijk nog eerder gaan, want ik merkte het wel om het lopen. Het was zwaar. Ik vind het sowieso de laatste tijd uh, dat ik moeite heb met, uh, met tempo lopen. Waar het hem in zit, ik weet het niet. Uh, ik zou het eigenlijk wel willen weten, maar ik. Uh, ik krijg er de vinger niet achter wat, uh, wat er nou moet zijn. Of dat het toch met de temperatuur te maken heeft. Of dat toch nog, uh, maar aan de andere kant, die, de, de, deze tijden die ik nu loop, die liep ik ook voordat ik die, dat. dat corona had. Is, uh, na de na de winter eigenlijk niet meer zo goed geweest als voor de winter. Dat ik ergens eh, zeg maar, eh, net, net rond de zes minuten liep. Nou kan het zijn, nou wil ik eigenlijk de volgende keer wil ik eh, daar een stukje over, eh, over filmen. Of eh, laten zien dat het beginstukje is nu allemaal los zat. En, eh, dus er zou een mogelijk, uh, mogelijkheid kunnen zijn dat door dat loszand moet je natuurlijk ja, extra stappen uh, en je glijdt weg. Dus dat scheelt natuurlijk ook tijd. Maar ja, of dat, dat dan in zijn totaliteit op die ronde, nou, ja, goed, ja, het kan natuurlijk wel als dat 5 uh, dat, dat seconden kan schelen per ronde. Ja, dan, uh, dan zit ik op dezelfde tijd, zit ik ook uh, rond de uh, uh, 6 minuten is maar tussen 6 minuten 5 en 6 minuten 10. 5 seconden per ronde, 4 rondjes, 20 seconden. Nou, weet je, dan, is het, dan is het wel te verklaren. Maar goed, kom ik pas achter als het dadelijk weer wat harder, of tenminste als het een paar keer geregend heeft en de ondergrond weer wat harder wordt. Op dat stuk. Dan, uh, ja, dan is het misschien wel uh, te verklaren. Als het dan wel in een keer beter gaat. Natuurlijk, temperatuur werkt ook me tegen want het is natuurlijk gewoon pakwarm mag ik dat zo zeggen ja, ik denk wel dat, ik dat zo mag zeggen ik had het niet verwacht dat het, al, dat het nu al zo warm zou zijn vandaag dat het vandaag eigenlijk minder zou zijn dan gisteren met temperatuur maar ja, blijkbaar ja, blijkbaar toch niet genoeg Dan gaan even naar de Peul. Lenscontrole. Ik heb weer uh, nieuwe lenzen aangemeten gekregen. Maar uh, zo voor de korte afstand zijn ze op zich goed. Alleen veraf uh, zijn ze niet helemaal helder. Niet scherp genoeg. Uh, ik moet zeggen, nu met, het heet, met, dit, uh, met deze zon uh, lijkt het mee te vallen. Dat het, uh, dat het dat tegen zit, maar ja, nee. als ik uh, dadelijk thuis ben dan uh, zie ik het vaak wel binnen, als het dan uh, zo wat donkerder is. Dan merk je het vaak. Dan kun je zeggen, ja, je moet met, uh, met, met, heb je met lenzen altijd? Dat klopt, ik, ik heb natuurlijk lange lenzen, dus ik weet ongeveer hoe dat werkt. Maar goed, dat laat ik controleren en dan kijken we wel even hoe dat is. Oh, nou, voor volgende week uh, woensdag een tripje gepland. naar Koblenz. Dus het is lekker. Woppa. En dan zijn we thuis. Nou ja, nu uh, ga ik in ieder geval niet, uh, niet fitnessen, omdat ik zometeen natuurlijk weg moet. Over een uurtje. En dan wil ik natuurlijk wel eventjes gedoest hebben. En weer lekker fris zijn voordat ik naar de winkel ga. Oh. En uh, Veranda is trouwens af. Gisteren nog wat, uh, wat dingetje gedaan. Televisie aangesloten. Lampjes erin gehangen. Helemaal top. Ah, nou, ook daar maak ik wel even een keer een opname van. En uh, ja, zo eens kijken. Zo is een, uh, ja, ik weet het niet meer. Het is, het is gewoon warm. Het is gewoon echt warm. Ik weet niet waarom ik het gedaan heb. Nou, uiteindelijk toch. Omdat ik toch even bezig wilde zijn. Dat je toch even iets gedaan wil hebben. Ik kan beter dan dit doen. Dan dat ik het nou niet heb gedaan en dan vanmiddag eigenlijk, of vanavond de dingen heb van ja, verdomme, ik had toch wel moeten gaan, gaan hardlopen. Dus eh, maar goed, we zien het al. Ik ben er nu in ieder geval klaar mee. Ik zou zeggen: tot de volgende keer. Blad duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. En dan moet je het een keer goedkomen. Ja, afgelopen drie, ik heb gisteren, gisteren heb ik in één keer voor drie, drie dagen op YouTube gezet. Want de, die van de derde was natuurlijk, uh, had ik s morgens niet hard gelopen. Oh nee, had ik wel hard gelopen, maar dat was Rommemaat. En daarna ben ik ziek geworden, dus heb ik niet meer, uh, niet meer erop gezet. Uh, nou goed, en die andere twee keer was dus na, na de corona. En uh, daar had ik niet meer aan gedacht om die op te zetten. Dus. Nou, en deze die komt. Uh, ik uh, denk dat ik hem straks even doe. Lekker bij de airco zitten. Ah, poeh. Oh, het was gisteren warm. Het was gisteren heet. Maar goed, airco's binnen aan. Lekker zitten. Een beetje achter de laptop zitten. En gisteren hebben we die, die dingetjes gedaan. Nog andere dingen gedaan op de laptop. Dus even wat uh, items nagekeken. Dus, nou, straks even naar Dukenburg. Lenscontrole. Helemaal top. Nou, ik zou zeggen nogmaals blauw duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal. Zie je de volgende keer weer terug. Ik zou zeggen, ciao. Op de zondagmorgen.